Ik dacht Leeuwarden, het is bijna zover, het is al bijna 25 mei en dan kom ik naar Leeuwarden om de Pride te vieren met jullie. Allemaal komen, het moet een verbroederingsfeest worden en geen rang of stand. Elkaar lief hebben als mensen en dan wordt het nog gezelliger in Leeuwarden. Ik kijk er naar uit, ik verheug me er nu al. Ik heb er nu al zin. Tot dan.